Er zijn kunststof kozijnen geplaatst aan de voorzijde en gedeeltelijk aan de achterzijde. En aan de voorzijde, zoals u kunt zien, zijn er screens. En aan de achterzijde van de woning zijn er bijvoorbeeld rolluiken. Kortom, veel goede materialen zijn er gebruikt in een degelijke woning. Ik zou u uitnodigen om zeker een keer te komen kijken. Bent u geïnteresseerd, neem contact met ons op. Alvast hartelijk dank.